Ik vertellen, Tess. We zijn ergens in Krimpa aan de ijshoek. Uh, in de blubber. Film even de blubber. Alles is het blubber. Ja, ja ik dacht ik sta hier wel even stil. En uh, we gaan inschrijven. Blondie staat langs de weg bij het uitvaartcentrum en wij gaan uh, inschrijven. Daar. Wat, wat zijn je verwachtingen voor vandaag? Wat wil je als doel? Oh, als doel? Dat ik weer in mijn wedstrijdritme kom. Oké, okay, dus je hoeft alleen maar rond te rijden en dan is het goed. Ja, ik wil winnen, maar. <lacht> Ik wil winnen! Kunnen we wel een liedje van gaan maken? We moeten alleen zien wat er op rijdt. Ik wil winnen, dus we gaan pinnen. Dus we gaan but! Ik dacht pinnen, want wedstrijd kost altijd geld. Ja, maar dan zou het betekenen dat als je betaalt dat je dan uh, kan winnen. Ja, dat, dat kan. Oké, nou. Binnen. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C rechterhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C rechterhand. BE door een S van hand veranderen. C rechterhand. BE door een S van hand veranderen. BE door een S van hand veranderen. Wenden. D wijken voor het linkerbeen naar M. D wijken voor het linkerbeen naar M. HXF van hand veranderen in middenaf. F R HXF van hand veranderen, midden eraf. F R. HXF hand veranderen, midden. Eraf. D wijken voor het rechterbeen naar H. D Wijken voor het rechterbeen naar H. Tussen M en D overgang arbeidsstap. Tussen M en D overgang arbeidsstap. BK van hand veranderen in middenstap. K arbeidsstap. En B van hand Zo, BK van hand veranderen in midden. Arbeidshalt houden. Enkele passen achterwaarts. A halt houden. Enkele passen achterwaarts. Voorwaarts in halt houden. Enkele passen achterwaarts. Voorwaarts in arbeidsdraf. BEB e. b. grote volten. Halt houden. Enkele passen achterwaarts. Voorwaarts in arbeidsdraf. b, e. b. grote volten. Tussen E en B hals strekken. BEB, -E grote volte, tussen E en B, hals laten strekken, tussen B en M, teugels op maat. BEB, -E grote volte, BM, teugels op maat. BM, teugels op maat, MC, E, volte, 12, 15 meter. MC, arbeidsgelop links, C, volte, 12, 15 meter. Enkele sprongen middengelop, K, arbeidsgelop. F, X, H, hand veranderen op de diagonaal, ar diagonaal overgang arbeidsdraf. FXA hand veranderen op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Tussen H en C, arbeid, C arbeidsgelop rechts aanspringen. C volgt de 12, 15 meter. C volgt de 12, 15 meter. En F enkele sprongen middengelop F arbeidsgelop. En F enkele sprongen middengelop F arbeidsgelop. Wenden. daarna arbeidsdraf. B rechterhand. E afwenden, daarna arbeidsdraf. B rechterhal. rechterhal A afwenden. Tussen D en X arbeidsstap. Tussen X en G halt houden en groeten. D, X arbeidsstap. X, G halt houden en groeten. Wat doe je? Mee? Hoe ging het? Dat doet er niet toe. Hoe ging het? Redelijk. Ja? Ik kan Dat er wel? niet negatief zijn, je vult mij niet. Ik, kan niet. ik kan niet negatief zijn, maar ik kan ook niet positief zijn. Nou, dan kijken we naar de volgende proef. Ja. Dankjewel. We gaan beginnen. AXC binnenkomen arbeidsdraf. C linkerhand. AXC binnenkomen in de arbeidsdraf. C linkerhand. HXF van hand veranderen enkele passen midden eraf. F arbeidsdraf. AXF hand veranderen enkele passen midden eraf. F arbeidsdraf. KG wijken voor het linkerbeen. C linkerhand. KG wijken voor het linkerbeen. C linkerhand. C linkerhand. Tussen H en E arbeidsstap. Tussen H en E, van hand veranderen in middenstap. F, arbeidsstap. E, F, van hand veranderen in middenstap. F, arbeidsstap. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. A, slangenvolte met drie bogen. FAA, slangenvolte met drie bogen. MXK, hand veranderen en enkele passen midden eraf. K. MXK, hand veranderen enkele passen midden eraf. MXK, hand veranderen midden eraf. K, arbeidsdraf. FG, wijken voor het rechterbeen. C, rechterhand. FG, wijken voor het rechterbeen. C, rechterhand. C, rechterhand. B, afwenden. X, halt houden. C, rechterhand. B afwenden, X halt houden. B afwenden, X halt houden. Enkele passen achterwaarts, voorwaarts, in arbeidsdraf, E rechterhand. X halt houden, enkele passen achterwaarts, voorwaarts, in arbeidsdraf, E rechterhand. Voorwaarts, arbeidsdraf, E rechterhand. E, H, C, M, hals laten strekken, tussen M en B teugels op maat. E, H, M, E, H, C, M, hals laat strekken. B, M, teugels op maat. Tussen F en A, arbeidsgelop rechts aanspringen. F, A, arbeidsgelop rechts aanspringen. E, B, E, grote volte op de volte, enkele sprongen middengelop. E, B, E, grote volte op de volte, enkele sprongen 12 tot 15 meter. E, volte 12 tot 15 meter. Tussen H en C, overgang arbeidsdraf. HC, overgang arbeidsdraf. BE door een S van hand veranderen. BE door een S van hand veranderen. Tussen K en A arbeidsgelop links aanspringen. Tussen K en A arbeidsgelop links. BEB e, B, grote volte. Op de volte, enkele sprongen middengelop. KA arbeidsgelop. BEB grote volte. Enkele sprongen middengelop. BEB grote volte. Enkele sprongen middengelop. Daarna B volte 12 tot 15 meter. B volt de 12 tot 15 meter. Tussen M en C. Tussen M en C. Arbeid X. Halve volt de halve baan. X, G. Halt houden groeten. MC oh, X. Tussen E en X. Halve volt de halve baan. XG G. Halt houden en groeten. Gaat toe mee. We zijn onderweg om de punten op te halen. Want dat mag je blijkbaar al ophalen. Ja. Moeders ook. We gaan het zien. Nou, ik heb een punten. Ik heb 190 en 194,5. Best wel tevreden over. Uh, het was een hele leuke jury, ook nog even mee gepraat. Een goeie jury. Aardig man. Hij had ook een leuk hoedje bij zich en ging dan zo oep, met hoedje doen. was wel schattig. Dus overal best wel blij. Volgende keer ga ik weer met meer power rijden. Het was nu vooral mijn doel om rust te bewaren. Nou, is me enigszins gelukt.